Hoi, ik ben Lizette van Voice en in deze video ga ik je alles vertellen over de Jellink T46S. De Jellink is een VoIP-telefoon en dat betekent dat je kunt bellen via het internet. Wil je hem aansluiten, dan kan ik met een internetkabeltje op een router of op een switch. Wat de T46S zo onderscheidt van de andere toestellen is het feit dat deze een kleurendisplay heeft. Daarnaast kun je met dit toestel ook gebruik maken van Busy Landfield En dat betekent dat je kunt zien of je collega's of gebruikers in gesprek zijn. Wij leveren jouw toestel inclusief configuratie van je VoIP-account, een adapter, ondersteuning en natuurlijk verzending. Kom je er niet uit of ben je nog niet overtuigd? Bel dan 050 700 99 00.